Verhaal 58 David en Goliath 1 Samuel 17 David is nog steeds in het paleis van koning Saul, maar op een dag komen de Filistijnen weer in het land. Saul heeft nu geen tijd meer om naar de mooie muziek van David te luisteren. Saul gaat met zijn soldaten tegen de vijanden vechten. En David gaat weer naar huis. Zijn vader heeft veel werk te doen op de boerderij, want de drie oudste broers zijn er niet. Die zijn soldaat bij koning Saul. David past weer op de schapen, net als vroeger. En ondertussen speelt hij op zijn harp. Op een dag komt er een grote beer aan. Die lust wel een schaapje. David probeert de beer weg te jagen. Maar als dat niet lukt, slaat hij de beer dood. David is niet bang, hoor. Op een avond, als David thuis komt, zegt zijn vader tegen hem... David... Jij hoeft morgen niet op de schapen te passen. Ik heb ander werk voor je te doen. Ik heb al een tijd niets gehoord van je oudste broers. Ik wil weten hoe het met hen gaat. Jij moet morgen naar het leger van de koning gaan en vragen hoe het met je broers is. Neem ook wat brood en kaas mee. Dat zullen de soldaten best lusten. De volgende morgen gaat David al vroeg op stap. Het is een heel eind naar het leger van koning Saul. Hij loopt flink door. En na een poos ziet hij in de verte de tenten van de soldaten. Die tenten staan op een berg. Een eindje verder is nog een berg. En daar staan de tenten van de Filistijnen op. De soldaten van Saul zijn niet aan het vechten met de vijanden. Dat ziet David meteen. Maar toch is er iets aan de hand. Wie schreeuwt er zo hard? David klimt naar boven en komt bij de soldaten van Saul. Nu kan hij dat geschreeuw nog beter horen. Het komt uit het dal dat tussen de twee bergen ligt. In dat dal staat een man vreselijk te schreeuwen. David kijkt eens goed naar die man. Nee, maar dat is geen gewone man. Dat is een reus, een echte reus. Hij heeft een grote helm op zijn hoofd en een harnas aan. Dat is een soort jas van ijzer. En in zijn hand heeft hij een lange stok met een scherpe punt... Dat is een speer. Als hij daarmee gaat gooien, hij heeft ook nog een zwaard. Wat een groot ding. Als hij daarmee gaat zwaaien en steken. Wat roept die reus toch? Wie durft er met mij te vechten? Wie durft? Niemand zeker, hè? Jullie zijn ook een sterretje, bards. En jullie hebben nog wel zo'n sterke god. De soldaten van Saul zeggen niets terug. Ze zijn doodsbang voor die reus. Niemand durft met hem te vechten. Koning Saul, die vroeger altijd zo dapper was, durft het ook niet. De soldaten zeggen tegen David, weet je wie die reus is? Dat is Goliath. Hij hoort bij het leger van de Filistijnen en weet je wat koning Saul heeft beloofd? De man die met Goliath durft te vechten, mag trouwen met de dochter van de koning. En hij krijgt ook nog veel geld. En is er niemand die met Goliath durft te vechten? Vraagt David. Goliath spot met ons en hij spot met God. Dat mag hij niet doen. Koning Saul hoort wat David zegt en hij laat David bij zich komen. Durf jij met die reus te vechten? Vraagt Saul. Je bent nog zo jong. Goliath is een echte soldaat en bovendien nog een reus. Maar David zegt... Thuis pas ik altijd op de schapen van mijn vader. Een poosje geleden kwam er een beer aan. Die wilde een schaap pakken en toen heb ik die beer doodgemaakt. En een leeuw heb ik ook al eens doodgeslagen. Die wilde een lammetje stelen. Ik was niet bang, want de Heere God hielp me. Goliath spot met onze soldaten en met God... Ik weet zeker dat de Heer God mij ook zal helpen om die reus dood te maken. Saul zegt. Maar je hebt niet eens een harnas aan en een helm op. Hier, neem mijn spullen maar en neem mijn zwaard ook mee. David trekt de soldatenkleren van koning Saul aan. Maar in dat zware harnas kan hij niet lopen. Hij trekt alles weer uit. Zo kan ik niet vechten, zegt hij. Ik heb mijn eigen wapen. Wat is dat wapen van David dan? Een stok, een herdersstaf en een slinger. Een slinger is een lang touw met een stukje leer eraan. In dat stukje leer leg je een steen. Als je de slinger dan hard ronddraait, vliegt de steen er met een vaart uit. Die slinger gebruikt David bij de schapen als hij een wild dier wil wegjagen. Als hij het touw met de steen in het stukje leer rondslingert, vliegt de steen eruit en dan is het altijd raak. De wilde dieren gaan er gauw van door als ze zo'n harde steen tegen hun lijf krijgen. David zoekt een paar gladde stenen op en stopt die in zijn zak. Dan loopt hij naar het dal waar Goliath staat te schreeuwen. In zijn ene hand heeft hij de herdersstaf en in zijn andere hand heeft hij de slinger. Als Goliath David ziet komen, wordt hij woedend. Hij schreeuwt, denk je dat ik een hond ben, die je met een stok kunt slaan? Kom hier, dan zal ik je doodmaken. En dan begint hij te vloeken en te spotten met God. Maar David is niet bang hoor. Hij zegt heel rustig tegen Goliath. De Heere God, waar u mee spot, zal me helpen. De Heere God zal me helpen om u dood te maken. Dan zal iedereen weten dat de God van de Israëlieten de baas is over alle mensen. De reus komt op David af. Hij denkt, ik zal dat jongetje wel even aan mijn zwaard prikken. Maar David heeft ondertussen een steen uit zijn zak gehaald. Die steen doet hij in zijn slinger. De slinger draait hij rond en daar vliegt de steen door de lucht recht op Goliath af. Even later valt die sterke reus zomaar op de grond en hij beweegt niet meer. Hoe kan dat? Wat is er gebeurd? De steen uit de slinger van David is precies tegen zijn voorhoofd gekomen en nu is hij dood. David loopt naar Goliath toe. Hij pakt zijn zwaard en slaat Goliaths hoofd eraf met zijn eigen zwaard. Als de Israëlieten zien dat Goliath dood is, zijn ze opeens niet bang meer. Ze rennen naar de Filistijnen en ze gaan vechten tegen hen. De Filistijnen durven niet meer te vechten nu hun sterke reus dood is. Ze vluchten weg. De Israëlieten gaan hen achterna na en jagen hen het land uit. David komt bij Sal met het hoofd van Goliath. Die gemene reus kan hen nooit meer kwaad doen. Alle soldaten vinden David een held. Wat is hij dapper geweest. Jonathan, de zoon van Saul, heeft natuurlijk ook gezien wat David deed. Jonathan denkt, wat een aardige jongen is David. En wat is hij dapper geweest. Hij vertrouwde op de Heere God en toen kon hij de reus verslaan. Prins Jonathan gaat naar David toe. Hij zegt, David, wil je mijn vriend zijn? Hier heb je mijn jas en mijn pijl en boog en mijn zwaard. Die geef ik jouw cadeau. Jonathan en David worden dikke vrienden en dat blijven ze altijd. David gaat nu niet meer terug naar de boerderij van zijn vader. Hij gaat voor Saul vechten als er weer Filistijnen in het land zijn. Als er geen vijanden zijn, blijft Saul in zijn paleis en dan speelt David voor hem op de harp. Koning Saal krijgt steeds vaker een boze bui. Hij wordt steeds ongelukkiger. Maar als hij de mooie muziek van David hoort, gaat de boze bui weer over. David trouwt met de dochter van Saal. Dat had de koning beloofd. De dochter van Saal heet Michal.